Ik ben Hans Engelsma en in 2011 begonnen met koets.nl, zo kan het ook, een online autodealer. Als koets hebben we het probleem opgelost van het makkelijker, plezieriger, leuker en efficiënter kopen van je auto. Wanneer we een probleem of een, een, een discussie of we willen innoveren of we willen er, er, er, iets anders gaan doen... ...dan is eigenlijk het startpunt altijd van te, wat is de klantreis... En, ...en vervolgens komt daar iets achteraan als bedrijf, structuur, processen... ...wat je nodig hebt om uh, uiteindelijk de klant goed te bedienen. En ik denk dat tot vandaag uh, constant vanuit die positie uh, te innoveren en beter te worden... ...en waarom het lukt om uh, klanten auto's vanaf uh, 40 tot 180.000 euro volledig online te laten kopen. Nou, als we de groei van de afgelopen jaren uh, weten door te zetten... dan uh, zijn we over vijf jaar uh, vier, vijf keer zo groot als dat we nu uh, zijn. Communicatie is een uh, essentieel onderdeel uh, van ons bedrijf. Uh, we, hebben, we zijn zeven dagen in de week bereikbaar, van acht tot tien. Maar we zitten niet even dagen in de week van 18 in het kantoor. We hebben nu de Voice-app we Het klik-and-dial-systeem, wat sneller communiceren, veel makkelijker maakt. Wat was de grootste les de afgelopen? Twee dingen eigenlijk. Dat is A, het structureren en procesmatig maken van je bedrijf. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen om dat goed neer te zetten en helder. En het tweede is de juiste mensen. De juiste mensen nodig. Over vijf willen we nog steeds de prijzen voor klanttevredenheid hebben. En ook hopelijk nog een paar FD-gezellen erbij om. We zijn een heel operationeel bedrijf, dus het is altijd balanceren tussen, tussen groeien aan de ene kant, maar ook je organisatie mee laten groeien. Want als het ene te veel afwijkt van het andere, dan, dan daalt de klanttevredenheid in klantbediening en ook de medewerktevredenheid. En als het andersom gaat, dan gaat het rendement de verkeerde kant op. Dus uh, ja, dat, is altijd, uh, uh, uh, dat blijft ook een uitdaging in de toekomst.